Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video van Missy Connect, uh, Move From Home. We gaan vandaag een thuiswerk-out doen um, vanuit de stoel. Uh, we gaan vooral bezig met krachttraining uh, vanuit de benen, de armen en een klein beetje de buik en de rug. Dus uh, laten we gaan. Dus wat heb je nodig? Nou ja, onder andere een stoel natuurlijk om in te kunnen zitten. En ten tweede heb ik twee gewichtjes nodig. Dat kan ook twee flesjes water zijn. Zolang dus het maar iets van gewicht is aan je handen. En uh, ik ga nu even eerst de oefeningen uitleggen. We gaan zelf een interval doen van 30 seconden oefening. 10 seconden rust waarin we wel blijven bewegen. Uh, maar het is een uh, follow-along, dus je kan mij gewoon zelf volgen. En dan zit uh, ja, het zo aan. Oefening 1 is dat je rechtop zit in je stoel. En dat je je benen omste beurt omhoog tilt. Belangrijk hieraan is dat je, je buik goed aanspakt en goed rechtop zit. Het liefst zonder dat je je handen gebruikt op de leuning, dus op je bovenbenen kun je ze houden en we doen ze eigenlijk 30 seconden. Oefening 2. We gaan hetzelfde principe, knie op, alleen strek je nu vervolgens uit en weer terug en weer ja, op, uit, terug. Oefening 3 is dat je je beide benen vooruit strekt, handen mag je eventueel op je leuning leggen of op je bovenbenen en je gaat tegelijkertijd omhoog. Ook hier belangrijk weer rechterrug zodat het voelen in je bovenbeen als het goed zit. Eventueel je handen hier of je bovenbeen. Oefening 4 is de bordelbra. Dit mag je met of zonder gewichtjes doen. Ik ga het even zonder doen. Je gaat gewoon van voor. Daarop. Naar zij. En weer naar voren. Hier is heel belangrijk dat je je buik en je ribben bij elkaar houdt. Dus dat we niet dit doen. Maar je houdt ze goed bij elkaar. Belangrijk rechterrug bij elkaar, de jellyfish aangespannen. En ruimte tussen je nek en je schouders. Lange nek. Oefening 5, mag je de bij bijpakken. Houd ze in de 90 graden hoek, dus een hoek. Allebei de kant en we gaan er bovenop. Ook hier wederom belangrijk rechterrug, buikspieren aangespannen. Oefening 6 is prayer pulses. Ik zal hem even van de zijkant laten zien. Um, je hebt je armen tegen elkaar, de ellebogen tegen elkaar. En je gaat langzaam naar beneden en omhoog. Zorg dat je goed recht vooruit kijkt, niet naar beneden. Probeer je rug lang te houden, je nek lang te houden. Dit zul je gaan voelen in je schouders. Dus nogmaals, handen op de voorkant. Ellebogen bij elkaar. En naar boven. Oefening 7. Zijn de biceps, mag je iets naar voren op de stoel komen, armen naast je lichaam en langzaam naar boven. Zorg dat je niet ergens tegenaan steunt, houd de ellebogen los van je lichaam. Oefening 8, deze groeien, mag je weten dat naar dus voren op je stoel blijven zitten. En je het voor je en je het omhoog. Echt niet Totdat dat je goed uitstrekt, langzaam door een plek zo zolang mogelijk je lang houden. Ja. Oefening 9 is dus wetback. Je mag je armen naast je houden en je gaat langzaam. Wetback en terug. back en terug. Heel belangrijk bij is je rug recht houden zo lang mogelijk. Nog Oefening 10 is dat je best wel op de achterstoel moet zitten, benen omhoog en je gaat ze kruisen. Zorg hiervoor dat je je buik goed aan spannen houdt. Dus niet onderuit te zitten, rechtop. Dan voel je het in je benen en in je buik. En als allerlaatste iets verder op de stoel, armen achter je hoofd, zie ja. je knieën aan. Oké, okay. gaan we nu beginnen. Ik zal een timer aanzetten, ik zal de muziek opzetten en doe gezellig mee. In de rust gaan we lopen. Oefening 1. En blijf bewegen. Wacht, blijf lopen. Gaan. En weer zo de jellyfish. En stek je ben, Vijf, drie, twee, en loop. Blijf bewegen. En Zorg dat je je vingers goed ziet in je ooghoeken. Tien seconden. En Ik pas langzaam met de pakken. Blijf goed ademen. Armen bij elkaar, prayer pulses. Blijf goed vooruit, recht terug. Adem. En dan even iets ervoor op de stoel. Aan de biceps. Langzaam op en neer. Vijf, drie, één, rust. Gaan we boeien. Twee, komt ie. Einer bijne, jongens. En rust. Lopen. Komt hij naar flat En rust, En terug. O, seconden. en mag je deze lamp neerleggen. Iets verder in de stoel. En dan gaan we naar scissors en kruis. Probeer recht te blijven. Buik goed aan te spannen. Even rust. En terug. Oké En rust. Blijf lopen. Dan gaan we door naar de laatste. Armen achter. En gaan we. kunnen jongens. Nog even doorzitten. En rust. Super, jongens. Oké, okay, jongens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het meedoen. Ik hoop dat we nu langzaamaan wat warmer zijn en wat sterker zijn geworden. En uh, ik zie je volgende week bij een nieuwe workout ja.